De datum is 14 april 2017, we zijn hier in Gent, België, met Alex Hansens van Future Farming. Alex, waarom bij Deze Virtual Farming? Of wat is het voor jou? Uh, voor mij is het een manier om uh, lokaal voedsel te creëren, op een uh, gezonde manier. Dus, uh, in zo'n systeem hebben je geen pesticiden nodig, herbiciden nodig, niets van dat. In dit systeem is het ook een samenwerking met uh, Vissen en planten. Uh, dat betekent dus dat ik ook geen uh, kunstmeststof nodig heb of dergelijke zaken. Dus die, planten zo, uh, die vissen draag je zorg voor die planten. En op die manier kun je eigenlijk uh, like, verticaal opbouwen. bouwen, je kan met een kleine ruimte eigenlijk heel, heel veel uh, bekomen. Dat, dat is een beetje de kleine een, de ruimte. Ja, wat? maar <laughs> zo moet je beginnen. Waarom ben je juist aangetrokken tot vertical farming? Um, dat was uh, een beetje verhaal. <laughs> ik uh, werkte toen als optometrist, een, een, een opticiënsduik. Ik zocht daar zo wat nieuwe uitdagingen, ik vond het maar niet. En uh, dan ben ik andere oorden gaan opzoeken en uh, ben ik zo gaan rondkijken hè. En, uh, andere uh, hey, mensen hebben mij me daar zo wat op aangewezen, maar, kijk, uh, dat bestaat ook, ik zag ook een keer verder in gekeken. Ik heb zo andere mensen opgezocht die dat al deden, zoals uh, Urban Crops en uh, Urban Smart Farm. Ik was direct, uh, direct verkocht. Hè. Uh, zalig. <laughs> die deden dat ook al met vissen en zo van die dingen. Het uh, was volledig biologisch, een heel mooi circuit. Ik was daar direct door beurden. Hmm. En uh, ja, dan beginnen we zoeken natuurlijk, hoe doen ik dat? Uh, waar kunnen we dat doen? Er stikt veel tijd in, maar goed. Dus zijn we he, tot hier geraakt. En oh, wat waren de grootste uitdaging die je had hebt uh, in de voorbije zeven maanden? Ah, uh. beginnen. In <laughs> uh, ja, het begin moeten we wat research doen, he. maar dat was zo... Ik dus, daarin verloren. Ik heb uh, een heel businessplan opgesteld en dergelijke, op, op feiten die ik op internet had gevonden, in boeken had gevonden. En uiteindelijk had ik daar dan mee aan het werk en hij ziet dat dan, Praktisch is dat vaak gewoon anders. En uh, op dit moment heb ik nu gezegd, fuck it, ik ga dat gewoon opbouwen. Ik ga zien wat ik ermee kan doen. En dan met die mogelijkheden ga ik terug een businessplan maken. Mm -hmm. Dus op, op dit moment ben ik gewoon aan het bouwen. En je ziet, ik heb nog geen groene dingen enzo, maar, maar ik ben er bijna. Maar, um, bijna plantjes. Bijna. Eerst de vissen, uit het water en zo. Uh, het is nu eindelijk waterdicht, dat is ook al een hele uh, uitdaging. Um, maar dus echt, het begin is echt wel moeilijk om ze te oriënteren, want je hebt heel veel, het, uh, ja, je biologie is ook heel breed. Hè. Welke beestjes ga je gebruiken, welke vis ga je gebruiken, welke planten ga je telen, welke markt ga je daarmee mee bespelen um, en met welke kruiden past dat daar wel bij. Het is een leuk idee, hè, maar uiteindelijk moet wel, uh, je wel iets doen, opbrengen, hè? Hè? Ja, je moet je brood doen. op de plan komen. En dat is niet evident, om dat zeker zo in te spelen. Dus uh, dat is het hm. Maar wa, wa, wat, wat heeft u blijven doen gaan? Waar is, uh, wat, met welk hij ga je zo vooruit? Wat denk je? Of is het gewoon puur plezier waar je eraan blijft? Oh, in het begin wel. Hè. <laughs> in het begin is dat echt een hobby. Um, maar op de duur besef je wel van, Er zit hier wel iets in, er zit hier muziek in. En je ziet dat ook in de, in de markt gewoon. Uh, dat je toch wel in, in de gaten houdt. Dat er steeds meer initiatieven komen, Zo, uh, zeker Amerikanen, die zijn er uh, volop uh, in in het spelen. Hier in België minder, veel minder. Uh, meer of dat je Ja, maar je ziet wel dat de mensen daar zeker open voor staan. Dat de, de, de gezondheid, uh, lokaal voedsel, die dingen, dat, dat, is echt wel, uh, uh, okay, dat is nu echt wel een boom. <laughs> ik kan een uh, kleine rondleiding geven in deze faciliteiten. Farm. Ja, dus dat is niet zo groot is natuurlijk. Dat is je eerste systeem, Kinepijk? Dat was mijn eerste systeem, mijn Grow Tower, de Zip Tower, is wat ik nagemaakt had. Dus in principe was dat hier gewoon een water kwam hier boven, langs een, met een cirkel, uh, ging dat hierin. En dan uh, was het de bedoeling dat het water hier doordrijpte en terug in een bak ging en mijn pompje terug naar boven ging. Dus gewoon een hydroponic systeem, dus zonder vissen of dergelijke zaken. En dan moest de kunstmest uh, zelf handmatig bijvoegen. Maar dat is nooit goed gelukt, omdat ik niet wist waar dat water ging toekomen. Dus dat is graaf en Ja, dat is een beetje een faal geweest, maar bon. Ik hoop dat ik het nog goed terug ga trekken met een ander medium uh, dan dit. Mm. En dan gaan we wel zien hoe verder we ermee geraakt. Nou, als het begon, het uh, begin. Nu heb ik dat wel gebruikt als uh, rigging systeem voor uh, een verdeling van water uh, met de pomp. Dat is wel de bedoeling dat ik het laat schieten. Ja. En, en hoe ben je, je van dit systeem naar dit systeem komen? We laat me inspireren door andere mensen. Uh, onder andere zeker op een smartphone, hè. die mij zeker geïnspireerd. In. Die hebben ook die aquaponie. Uh. Ja. Dus nog steeds trouwens. Ja, ik wil er zeker een beetje, ja. dat zag. zacht. Mobiel kopen. Onderin inspireren nu altijd. En ja. welk systeem gebruikt u juist? Ik zie NFT, maar toch ook Deepwater-combinatie. Ja, het was de bedoeling om mijn NFT te doen, maar uh, ik heb me een beetje mispakt met de afmeting. <laughs> oké. Okay. Go with the flow, hè. Maar uh, op zich is het nou altijd NFT. Hè. Ik heb ze zodanig uh, ingeboord dat er gewoon een uh, redelijk dunne film is. Als ik zeker uh, met de 8 die kleibolkjes. Uh, wat slim invul, blijft dat NFT. Nee. Dus het is NFT. Nee. Eigenlijk. Dit is de start van de cyclus. Ja, dat is de start van de cyclus. Hier gaat uh, ja, de zitten. Die gaan ammonium creëren door uh, ja, te kappen. Okay. Uh, vanaf hier. Dus hier gaat echt uh, de biologische cyclus eigenlijk uh, beginnen met uh, ammonium. Die gaat uh, teruggepompt worden naar een biofilter en die gaat opgepompt worden naar het NFT-systeem. Waarom eerst door een filter? Omdat, eigenlijk, we er toch naar goden. En eigenlijk dat water. Dat moet eigenlijk vrij helder zijn. Mm. Dus er mogen niet te veel partikelen zitten, of anders gaat dat daar misschien verstopt geraken en we hebben veel problemen daarna. Mm. Dus een keer dat dat daarin komt, gaan de wortels... Uh, of de wortels van de, van de planten die ammonium omzetten naar nitraten en ook naar nitraten. En dat zijn de voedingsstoffen die planten opnemen uh, voor het uh, groeien en dergelijke zijn. De lichten erboven die hebben een, uh, een spectrum uh, die eigenlijk de zon imiteert. Alleen met de uitzondering, bijvoorbeeld zonlicht heeft heel veel uh, spectrums. Voor planten zijn er maar een bepaald deel van die spectrum nodig. En uh, welke plantjes willen we erin groeien? Um, Tot het begin vrij makkelijk. Uh, tijn, rozemarijn, gewoon makkelijke kruiden, um, spinazie, mint bijvoorbeeld. Munt is ook een uh, hele... Het is wel een boekerplant, dus ik, ben, uh, ik heb er een beetje schrik van, dat dat niet te veel in uh, mijn buizen in palmen, echt. Nee. Um, maar ze zijn allemaal uh, uh, afgescheiden, he, de buizen, dus op zich moeten wel kunnen. Right. Maar we gaan zien. Eerst gewoon makkelijke plan, zien hoe dat gaat, mijn systeem in balans brengen. En dan is de bedoeling om een moeilijker. Krijgen. Eerst culinair en dan heb ik nog andere plannen dat ik wil uitvoeren, maar begin bij het ben. En waar heb je lampen gehad? Uh, ja, het is hier niet zo hebben een winkel die uh, <laughs> Grown Lights verkoopt. Uh, dus via het internet uh, <laughs> of, uh, gekocht. <laughs> Maar het was wel een Belgische winkel, um, in geel geloof ik. Uh, Led Growers, vriendelijke mens, die had mij ook wel informatie gegeven dat ik nodig had om te weten uh, of dat dat wel goeie waren voor, die, um, voor de kruiden. Mm. Want iedereen uh, geeft dat maar uh, direct vrij ook. Op zijn website stond ook alles, toch relatief uit, uitgebreid uh, genoteerd. Mm. Um, en is dat dan ook het duurste deel van de, ja. Van de constructie? Ja, zonder twijfel. Ja. Ja. En hoeveel procent dan? De... Of hoeveel heeft dit het hele systeem gekost? Ja. Uh, Investeringsgewijs, wat ik nu allemaal heb staan, zit ik om en om de 2000. 2000, Dus met isolatie, alles erop en eraan. Hè? Ja, de isolatie is ook nog een... Ja, dat was ook de tweede grootste kost en dat was de grootste. Ja. ja let is natuurlijk wel goed, maar wel zeer duur. Ja, nog, nu, die vielen nog mee, hè. dat was echt uh, qua prijs, kwaliteit, waar je dat de beste dat ik vond. Uh, maar anders, als je echt het best van het beste wilt, dan zitten de uh, als je zet er zijn Vier lampen. Ja. Is het al aan, uh, euro, ja. Dat is dan makkelijk aan duizend euro. Is het dat duizend euro al... voor alle lampen? Nee, nee, nee, nee. die waren nu 60. Eind 60. Dat zijn er 1, 2, 3, 4. Vier waren. Ja. En hoeveel uh, tijd heeft het gekost om dit allemaal te, te fixen en te bouwen? De meeste ja. tijd gaan in research ik zeg. Dat, dat is echt lastig. Je hebt zoveel keuze en ledlampen ook. En uh, je moet daar dan, dat kost veel, dus je wilt daar wel een goede keuze maken. En de ene zegt dat, de ander zegt dat, ja, weet je, je moet je een, een knoop doorhakken en gewoon een beslissing nemen. Naar, dus ik, ik heb wel naar, wel naar budget gekeken, maar zeker ook naar de, de spectrums die erin moesten zitten voor mij. Dus je ziet rood, dat is wel een belangrijke, maar er zit ook oranje uh, bij, er zit ook blauw bij, er zit ook witlicht bij. Uh, dus echt alle uh, spectrums die je nodig hebt voor... Eigenlijk zelfs van het ontkiemen naar, uh, naar een grotere plant zit er eigenlijk in. Ja. Dus dat was voor mij wel belangrijk. En uh, ja, ontkiemen ga ik niet doen, dat ga ik hier doen. Uh, met die lampen, met uh, puur wit licht. Eigenlijk kun je dat zelfs in het donker gewoon uh, laten ontkiemen. Ja. Maar uh, ik heb toch graag dat ze toch die fotosynthese ook al direct pakken. Met wit licht. Dat zijn bakjes uit de AVV, niet? Ik heb ooit dat ja, ze De, zo de iets gehad. dat de... uh, <laughs> heb ik ze nu gehad. Maar kijk, dat is ook weer denk ik een miskoop geweest, omdat ik nu een beetje aan twijfel ben, welk medium dat ik hier moet instegen. Het kleine blokjes nu? Ja, zo van die rotzoolplugs. nou dan doet daar gewoon, ja, ik heb er al. Kan dat daar gewoon in leggen dacht ik. Ja, dat kan. Ah ja, en Ik heb dat ook nog gehad en ik zette die daar ook gewoon in. Gewoon in met water. Ja, dat is geen dat ik dacht te doen. Ik groei ook af aan toe gepland. <laughs> oh. <laughs> um, en uh, je zei dat je hebt veel research moet doen en, en op een bepaald moment moet je knoop doorhaken. Ja, uh, dan moet je gewoon bijna. En, en welke factoren waren dan de meest beslissende om die knoop door te gaan en die keuze te maken? Ja, eigenlijk uh, mensen rond mij. <laughs> yeah. Zeker familie en je naasten, echte naasten, die zeggen van oké, okay, uh, en ik ben dan ook veranderd van werk, ook, uh, om, om zoiets te kunnen realiseren. Dus dat is ook niet zo gemakkelijk geweest allemaal. Nu werk ik terug part-time, wat ik vrij graag doe in optometrie. Uh, maar ja, bon, uh, ondertussen moet dit ook wel vooruit gaan. Ja. Uh, als je part-time werkt, verdien je ook minder. Dus uh, je moet je wel zo, uh, toch wel een beetje een schema zetten van oké, okay, tegen dan moet ik toch dat uh, verwezenlijk hebben. En als mijn broer die eigenlijk zei van, Allee, Waarom doe je het niet gewoon? Je hebt nu al zoveel technieken bekeken, doe het gewoon. Zet er een in En dat was eigenlijk het moment dat ik zei, oké, okay, bom, begin. Uh, wat heb ik nodig? Da, mm, da, da, da. En dan doe je het zelfzaak. Op zich vinden daar wel de meeste dingen terug. Is dat de beste prijs? Misschien niet, maar je bent wel begonnen. Nee. En als je dat allemaal doorrekent, ja, die verschillende zaken, daar gaan je ook niet zoveel verschil hebben in prijs, helemaal niet. Maar natuurlijk, ja. En voorbeeld over de lampen had er superveel research over gedaan, ja. En waarom heb je dan specifiek voor deze gekozen? Oh, Ik had het al een beetje nageven, de spectrums zitten erin, uh, wattage viel ook nog mee, een dus, uh, 60 watt. Er zijn lampen die echt wel uh, veel meer verbruiken dan dat, ja. het moesten ook uh, grow bars zijn, dus uh, goede ledstrips, uh, omdat ik natuurlijk op zo'n setup werk. Um, dus dus Het ook budgetten. Je ja, budgetten. Dus uh, je hebt eerst al je research gedaan, je hebt met de experts gesproken en dan opeens heb je alles geaccumuleerd en dan beslis je van: ik neem ja. die lampen. Ja. Dat is heel simpel. Ja. Allee, niet simpel, hè, maar. Uh... Ja, dat is logisch. Het gaat niet gewoon. ga uh, mm. ik wel uh, lampen ja. gaan uitkiezen. Uh, ik, heb, ik heb de fout zo gezien bij een maat van mij die uh, één goede spotlet uh, had gekocht ik zei, ja, en hoeveel uh, parwaardes heeft dat, en hoeveel moleculen gaan er effectief over naar je planten? Ik kon daar geen antwoord op geven. Mm -hmm. Ik zeg van, ja, oké, okay, dan heb je een goedkope lamp gevonden, oké, okay, maar dat gaat niet veel geven. Mm -hmm. En uh, effectief, dat plantje was uh, stukken niet zo gegaan. Mm -hmm. Dus is, je hebt niet gewoon, allee, gewoon luisteren naar iemand die zegt van, koop die, je moet nee, effectief weten je moet, wat die, je koopt, je moet ja. weten welke gegevens er nodig zijn per, uh, per lamp. Dus, zeker die parwaarde, dat is het belangrijkste. Wat van dat licht kan er vertaald worden naar die plant. En ja, je hebt toch een, een aantal, uh, hai, toch een minimum parwaarde voor bepaalde planten. Dus nu, ik doe redelijk kleine planten, dus ik heb niet superveel nodig. Maar moest je dan die grotere setups doen, met, met grotere planten? Ja, dan, dan heb je veel meer nodig. Ja. Dat was, uh, ja, dat was het belangrijkste element, hè. maar ook naar toe We moeten toch wel weten uh, dat je kunt rekening houden voor uh, welke runningkast je in zit. Dus we uh, nee. moeten wel goed kijken ja. En jij hebt nu dit systeem gebouwd. Ja. Je hebt juist gebouwd. Ja. En je weet al wat je er anders aan zou doen. Wat zou je er anders aan doen? Ronde bijzen. Ronde, Ronde Ja, ah, op zich, uh, ik heb vierkant gekozen om die... Uh, die uh, gaten erin te boren, omdat je een beter steunvlak hebt. Maar dat, ja... Achteraf heb ik dan gehoord dat je eigenlijk met je boor omgekeerd moet draaien in plaats van de wijzers. En, bon, ja, dat was al te laat, dat had ik al koppig doorgedaan. je ziet dat het overal niet misschien even goed gelukt is, maar... En ook niet mislukt hier. <laughs> maar goed, het zijn 104 4 vier gaten, dat is echt wel uh, meer dan voldoende dan voor wat ik wil doen. Dat is, het echt, uh, dat is het, uh, eigenlijk een test set je wat onderzoeken doen en dergelijke, wat dat de beste uh, ja. variabelen zijn. Maar dat is sowieso één ding dat ik niet meer opnieuw zou doen. En de reden daartoe is, alle bits die daarin passen, het zijn er ten eerste niet veel. En ten tweede, ze zijn ook niet Hey, ze passen wel, maar je moet ze dan nog echt wel serieus isoleren met, met PVC-lijm sowieso en dan nog eens Dus Ze zijn niet waterdicht volledig. Eh. Nee, nee, nee. Dat is ook iets waar ik meerdere dagen niet mee bezig <laughs> ben uh, om dat ding hier te laten draaien en dan te gaan zien van: oh, waar lekt dat, waar lekt dat niet? Mm. Uh, nog iets. Maar ja, dat weet ik niet goed, hoe ik dat anders zou kunnen gedaan. Ik heb uh, bewust met Gardena gewerkt en vijverpompen. De afsluitingen of de insluitingen van de vijverpompen zijn niet hetzelfde als die van Gardena. Okay. Dus uh, dat was ook een probleem om dat allemaal aan te sluiten. Ik heb dat wel relatief goed kunnen oplossen, maar uh, het is, is prutswerk en dat, dat, dat, dat liever niet natuurlijk als je zo uh, van die dingen begint, want daar steekt tijd in en pff, dan raakt het niet vooruit en dat, dat is frustrerend. En als dat kapot <laughs> is, is het moeilijk om te, te herstellen eigenlijk? Oh ja, nee het erop geputst. je uh, kunt het wel weer herstellen dan ook, hè. Ja, dat dus dat mij. is op zich niet zo'n probleem, maar het is, duurt, duurt allemaal veel langer als je zo die dingen doet. Mm. Maar ik zou echt niet weten dat ik het anders moet doen. Um, want ik had een verdeling nodig van drie takken, liefst vier. Dus die heb ik gevonden bij Gardena, om die drie pijpen hier te vullen. Hè. Dus dat had ik sowieso nodig. Mm. En dan uh, ik kan ik het ook allemaal afstellen nu, dus dat was perfect. Dus dat was hetgeen dat ik nodig had. Dus ben ik daar nu blij mee, eigenlijk wel. Maar misschien had het nog beter kunt met een ander soort uh, PVC-oplossingen. Hmm. En je hebt ook hier Hans de kamer geïsoleerd. hebt hier Hans de kamer geïsoleerd. De kamer geïsoleerd. Uh, maar daarnaast heb je niet superveel klimaatcontrole. Nog uh. niet, maar uh, allee, dit was de bedoeling om eerst op te bouwen en dan zien uh, welke temperatuur er gewoon heerst. Hmm. Dat ga ik binnenkort beginnen opmeten, zo dag, nacht, wat voor temperaturen zijn er hier wel stabiel. Om dan te zien uh, of dat ik dan echt wel moet verwarmen, ja of nee. En als ik dan toch moet verwarmen, ga ik dan voor een warmwaterklimaat uh, of niet. Nee. Um, en een keer dat ik dat weet, uh, ga ik moeten zien, ga ik verwarmen actief, ja of nee. Ga ik dat elektrisch zien, ga ik dat anders niet. Nee. Uh, ventilatie, ga ik dat nodig hebben, waarschijnlijk wel. Want uh, het is een FT, dus je hebt wel een flow, maar het is toch. Je planten blijven in water. En dat kan soms schimmels uitvoeren, uh, uitlokken als je geen uh, circulatie hebt van lucht. Ja. Dus dat moet ik wel nog zien. Uh, uh, uh, dat ga ik sowieso nog moeten doen. Dus ja. ventilatie ga nog bij klimaatcontrole houden. Ook ga ik met Arduino werken die uh, alles uh, in de gaten nou ja, houden uh, monitoren. Dus ik ga hier zo'n uh, klimaatstation installeren. Ja, met Arduino. En voor wanneer is dat geplant, eh, dat klimaatstation? Stap voor stap. <lacht> Eerst eh, het water in orde krijgen, dat alles mm. lek dicht is, 100%, dat ik dat je durf alleen laten ook. Mm. Want het is niet de bedoeling dat ik hier uh, een hele dag ben, hè. uiteindelijk moet dat gewoon circuleren. en uh, moet ik af en toe wel een keer komen kijken natuurlijk, dat alles in orde is. En dat de nitrieten en nitraten allemaal goed zijn En dat die vissen natuurlijk uh, gezond blijven, want dat is het belangrijkste en uh, een keer dat dat is, dus, dan ga ik inderdaad rustig met dat klimaat beginnen. Uh, ja. Oké. Okay. Oh, wat is die grote droom? Gewoon, als alles goed gaat, alles gaat perfect, waar is Alex binnen vijf jaar? Binnen vijf jaar? Oh. Of pak eerst binnen een jaar, en dan binnen vijf jaar? Binnen een jaar hoop ik dat het systeem gewoon werkt, omdat ik... Uh, Ay, dat, ik, dat ik een mooie output heb, dat ik een mooi stabiel systeem heb, want om dat in stabiliteit te krijgen, moet je ook al een paar maanden rekenen. Mm. Dus dat telt allemaal vrij snel op. Dus na een jaar tijd, uh, denk ik, hoop ik gewoon een mooie outflow te hebben van dit. En uh, dat ik zo ondertussen dan ook zo al weet van welke markten ga ik nu bespelen. Mm. Het liefst zou ik iets doen waar ik echt mensen mee kan helpen, niet alleen gezond eten, maar bijvoorbeeld. Een thee maken of zoiets hiervan. Ja, sowieso, uh, je ziet al, ik heb hier al een uh, plan voor hier nog uh, rechtbij bij te zetten. Dat ik uh, mijn output kan verdubbelen. Mm. Uh, zo verder zien, want als het hier te klein wordt, dan... Misschien zijn er andere dingen. Mm. Ik kan met Stad Gent overleggen wel, ze zijn ook wel... Uh, ze zijn heel goed op de hoogte, welke panden erop staan, welke mogelijkheden er zijn. Mm. Um, dus ja en ondertussen veel connecties uh, yeah. blijven uh, zoeken. Want dat is het enige dat ik nog echt mis, dus een partner. <laughs> partner in crime. Want ik doe het nu allemaal yeah. alleen, het yeah. werkt ook veel trager. Uh, plus als je zo'n idee hebt of zo, het is leuker om dan een keer met iemand te zijn van uh, wat denkt hij daarvan, Oh, is dat is een stom idee, ja, oké, okay, waarom? En uh, zo, zo gaat het veel sneller vooruit. Terwijl, ja, ook bij de research, we gaan het dat vinden? Waarom moet je dat kopen? je ja, steekt er zoveel tijd in, terwijl als je dan een keer kunt vragen of zo Die connecties zijn superbelangrijk daarom. Hè. Ja. Nu bel ik gewoon van ah, waar komt de ganaan. Ah, daar, oké. Okay. Pak het we zet daar naartoe en, uh, van, en je het een dag zelf nog. Ja. Of je laat het bestellen en je weet dat het dan aankomt. En een partner helpt ook. Hè, hè. En ik, uh, constructiefoutjes, hoe gaan we dat oplossen? Zo um, van die dingen? Ja. Nee, dan heb je de handige harry nodig hij. Ja, want ik heb zelf nooit echt gebouwd met een mannen <laughs> of met een ander gewerkt. Uh, maar... Ik zat in de zorgverlening, dus ja, ik heb nooit echt ruw uh, werk gedaan met een man. Tot nu. Dat is wel goed gedaan, hè. voor geen handige Harry te zijn. Uh, ja, super, maar, maar, wel goed het, ik zijn. Euh, ik heb uh, goede mensen ja. rond mij, dat is ook wel heel. Hè, die uh, veel input geven. Wat mm -mm. jij moet het doen, dat is wel.